Scania Logistics is een heel veelzijdig bedrijf. Het is dynamisch, het is groot, het expandeert explosief. En daarmee heb je allemaal kansen om jezelf te ontwikkelen. Ik ben met 0% ervaring binnengekomen. De heren hebben mij heel snel door het proces heen geholpen. Bijvoorbeeld met het rondrijden van de trailer, het achteruit inparkeren, heel simpel spanbanden losmaken. Maar nu kan ik het allemaal zelf. Het werken bij Scania Logistics is uniek. Dat je eigenlijk geen één dag hetzelfde hebt. En iedere dag sta je wel over een andere afdeling, wat het juist zo ontzettend leuk maakt. We zijn hier in een van de controltowers, waarbij we de leveranciers aansturen en de vervoerders. zodat de verschillende fabrieken van Scania bevoorraad worden met de onderdelen die ze voor nodig zijn. De leuke aspecten van mijn functie zijn nou, voornamelijk de collega's waarmee ik werk. De werksfeer bij Sky Logistics is echt heel familiair. Het voelt als een beetje als thuiskomen. Sky Logistics is veel meer dan, een, dan alleen een magazijn. Iedereen mag zijn wie hij die, wie die, wie die mag zijn. Je bent geen nummer maar je hebt een naam. De sfeer is gewoon heel gezellig onder elkaar. Met elkaar werk je aan een vrachtwagen. bouwt een vrachtwagen met, met z'n allen. Los van welke afdelingen, afdelingen je zit samenwerken met mijn collega's, wat een heel fijn team is en uh, ja, ik heb veel vrijheid. Ik zou anderen aanraden om bij Sky Logistics te werken, omdat het een heel uh, veelzijdig bedrijf is. Het is heel dynamisch, we groeien ontzettend, uh, ontzettend hard. Wat het dus mogelijk maakt dat je jezelf kunt ontwikkelen, opleidingen kunt volgen en door kunt groeien waar je zou willen. Wat, wat doe, doe jij, jij morgen? morgen? Word jij mijn nieuwe collega?